Vandaag zijn we bij de Kinderdijk. Ja. Bekend van alle molens natuurlijk. En uh, helemaal leuk omdat Filou groot fan is van molens. Hè? Dus dan gaan we zo meteen eens even ja, binnenkijken. Het is ook wel bijzonder, want echt, het is bij ons in de achtertuin. En het is een werelderfgoed. Het is gewoon wel, ja, echt wel iets bijzonders. Uh, wereldwijd komen mensen hier naartoe om uh, de molens te bekijken. Ja, het ligt hier twee meter onder uh, de waterspiegel. Dus het is natuurlijk heel bijzonder hoe dat watermanagement helemaal in elkaar steekt. En hoe ze dat dan met die molens uh, managen. Ja, daar hebben we net een filmpje ook over gekeken. En uh, dat is ook het ja. leuke vooraf van als je een ticket koopt. Dat je dan uh, een filmpje kan kijken erover. Uh, ja, gewoon net even wat extra's met het bootje mee kan. Zelf de molen in de wind zetten. Ja, <laughs> dat ook. Viel. Ja, dat heb jij gedaan hè. <laughs> dus ja, dat is echt wel heel erg leuk. Ja, maar met twee handjes. Met twee handen. Ja, zie je, dan gaat het molentje draaien. Oké, kijk, oh, nou gaat hij naar nou een draaien. Zie je dat? Heel hard! Heel ja. hard? Ja, want nou staat hij staat precies op de wind. hè? Is het weer? Hartstikke ja, de Oh, O, hij is gedraaid, hè, de wind. Oh, hij weer draaien, hè? We ja, moeten hem weer draaien. Zullen we dat proberen? Ga maar draaien. Kijken waar hij weer naar de wind... Kijk, o ja, goed zo! Wat knap van jou? Jij bent echt een molaar. Reddraaien! Ja, klopt. want dan is de wind gedraaien. Kijk maar, gedraaid. het beeldje gaat draaien. Ja, bolletje. Ja, de bocht om. Ja hoor. Ja, dat gaat hij. in. Daar gaat hij in. Ik wil geen stok hebben. En wat heb je voor drinken dan? Limonade. Lekker. En een koek. Ik mm. <laughs> de koek. Oh, altijd lekker. Ja, met een mooie uitzicht. De Romeinen zeiden het al, in een borras kun je niet worden. Wat moet je wel het Ja. Het is een... De bewoners die zich hier rond 12.50 vestigden, maakten in het gebied bewoonbaar. Aangenaam Albert Kuij, landschapsschilder. Ik ben geboren en getogen in Dordrecht en ken dit gebied op mijn duimpje. En het ware verhaal over de oorsprong van de naam Kinderdijk luidt als volgt. In 1421 thijsselde een zware storm ons land, de Sint Elisabethse Toen die storm geluwd was, gingen de bewoners hier kijken of er nog wat te redden viel. En vanuit de verte zagen ze een wiegje aankomen drijven. Toen het dichterbij kwam, zagen ze dat het een kat was die een wiegje in evenwicht probeerde te houden. Doorheen en weer te springen en in het wiegje lag een baby, gezond en wel. Vandaar dus Kinderdijk. Nu wachten we dus op de boot die ja. ons naar uh, een molen brengt waar de beesten lopen en waar je ook kan zien hoe die werkt. Dus uh, ja. dat gaan we doen. En lekker windje. Dus ja. ze zullen het Echt goed doen. Hollands weer. Echt Hollands weer, ja. Kijk, ja, daar komt wel een beetje uit, mama. Komt u hierheen? Dat denk ik wel, ja. Juppie, bootjes. Hallo, kapitein. Zie je? Nou, we gaan maar snel die kant op. Welkom kom aan boord. Oh. Nou, zal de kapitein jou dan eens een hand geven? Kijk, een handje ja. voor je. Ja, Hallo, en hoe een jij? Filo. Hier, dan kan je het zo zien. Ik kan niet zo goed zien. Nou, we gaan toch boven zitten, Filo. Kan je even mee met papa? Ik ben Ontario. Ik hebben wat Yes, oh. je mag gewoon goed. sturen, dat Mag oh, sturen. It's very dat gaat goed. Ja, dat gaat goed. Zo. dat is goed. Ja, dat is goed. Ja, dat Als kapitaal Knuppels. Ja. Ik hou niet van mode. Hou oh, je niet van mode? Nee. Nee? Waarom niet? Al ben je dan niet leuk oh Oh, die is Nou, we hebben de boot genomen en die boot vaart zo over die boezems langs al die molens. Eh, ja, gaaf perspectief, dus die is toch nog weer vanaf het water, erg mooi. En nu zijn we uitgestapt bij de blokweermolen, dat is deze molen hier achter. En die houdt dan dus die polder daar eh, droog. Als je zo dichtbij staat en het waait best hard, dan merk je ineens hoe hard die wieken eigenlijk toch nog wel draaien. Dus een klap van de molen, ja, dat is best wel een dingetje geloof ik. We kunnen even naar binnen, maar het leuke is ook, er is een tuintje bij waar de geiten lopen en konijnen en een moestuin. Dus uh, nou, dan gaan we eens even rondkijken. Hallo! Hai! Hi. Hi. Hi. Kan, kan ze haaien. Ja! Als je te als pakken dan kan ze straks voorbij. Kijk eens hier, moet je eit bij je. Kijk eens. Wat? Ik eet eitjes. Ik heb eitjes. Hier naar de, de haak. Oh, en de slaag, groeit hier ook. Hallo Ik ga daar eens kijken. Oh, ik, ik moet even tabatjes. Bye-bye. Yeah. Dat is een strijkijzer. Een ouderwetse strijkijzer. Waar is de pop? Slaap ze lekker. Ja. Wat ik dus niet wist, is dat er zijn twee soorten molens hier, stenen molens en rieten molens. En die stenen waren eerder gebouwd, maar die zijn vrij zwaar, dus die zijn gaan zakken. Dus toen ze twee jaar later nog meer molens gingen bouwen, hebben ze rieten gemaakt. Die zijn lichter. Nou, leuk weetje toch? Nou, het is wel een beetje winderig vandaag en uh, Hollands weertje, een beetje fris. Maar nu het zonnetje, dat is wel erg lekker hè. Oh, en dan de dat... schittering op het water. Ja, het is echt uh, prachtig. Was je nog in de molen geweest? Ja. En wat was er in de molen? En, ik ging pipi baby. baby. oh wat ging je dan doen? En haar wiegen. Ah. En, en, en, ik, en ik ging haar bed steken. Ah, wat lief. Dekentje eroverheen. Mooi hè. En is schoentjes uit? Oh ja, schoentjes uit. Ja, maar dit was wel een rondje. Het was een beetje een rondje geworden. Nou, Filou ligt heerlijk te slapen. Het was natuurlijk ook een heerlijke ochtend. Uh, gezellig, zo met z'n drietjes. Nou, lekker hè? buiten. Het zonnetje kwam op het laatst nog door. Ja, echt super Ja, het is echt heerlijk. Het is echt uh, helemaal moe. Ja. Dus voorlopig uh, slaat laatst nog lekker. En uh, ja, er is nog veel meer te doen. Dus uh, we gaan er zeker nog een keer terug. En ja. ja, wil je er ook een keer heen? Ga naar de link onder deze video. Dan kun je zien wat er allemaal te doen is. Bedankt voor het kijken naar deze video. Volg je droom, geniet van je dag. En tot volgende week. Doeg! Doeg!